Resultaten van toepassing van twee basis-NSP-producten. Met toevoegingen. Vijf personen binnen één maand. Ultrabiome en DTX Basics. Waarom deze twee producten? Waarom één maand? Dit zijn de producten omdat de NSP-company ze aanbeveelt voor ontgifting, leverondersteuning en antioxidantbescherming. Een maand, omdat mensen zojuist de wereld van NSP hebben ontdekt. Tegelijkertijd begonnen mensen met verschillende doelen deze producten te gebruiken. Dat is gelukt. Ze blijven het NSP-product gebruiken. Het is onmogelijk om te zeggen over de resultaten, zelfs de allereerste. De ingrediënten zijn vergelijkbaar. Deze producten hebben een vergelijkbare samenstelling als ultrabiome. Loklol, zink, grepine, kurkuma, olijf, chlorofiel. Stevia is een product voor de spijsvertering. Stevia werkt als smaakversterker. Absoluut, zo'n smaakversterker is niet toevallig gekozen. Glutamine helpt het lekkende darmsyndroom te voorkomen. Het is dit syndroom dat wordt beschouwd als het begin van allergische en auto-immuunziekten. Ultrabiome is gewijd aan de video op ons YouTube-kanaal. DTX basis. Dit product combineert vier NSP-producten. De eerste. maria distel combinatie. In X-Asiaat zit een tablet van dit product. Als onderdeel van deze tablet. maria distel, paardenbloem, maria distel, choline, inositol, acetylkyste, vitamine A, vitamine C. Dit is een krachtige ondersteuning van de lever en helpt als antioxidant voor alle lichaamcellen. Tweede product. Superantioxidant. In de samenstelling van kurkuma, rozebottol, mariadistol, tocotrienolen, fytostrolen, lycopene, alvaliponzuur. In x saciaat zit 1 tablet van dit product. Derde product. Kaneeleverwicht. In x zit zitten 4 capsules van dit product. Wat zit er in de samenstelling? Kaneel, fenegriek, astragalus, klis. Cactus vechtnopal en paardenbloem. Vierde artikel. Bacillus coagulans. Het bevat nuttige microflora, die is gewijd aan een aparte video. Elk sachet bevat één capsule Bacillus coagulans. De fabrikant raadt aan om eenmaal daags geen sachet DTX x basics voor de maaltijd in te nemen. Wie heeft deze producten gebruikt? Toevallig begonnen vijf mensen deze twee producten bijna gelijktijdig te gebruiken. Twee vrouwen die klaar zijn met borstvoeding. Beiden hebben overgewicht. De ene, met een lengte van 1,65 meter, 65 centimeter, heeft een lichaamsgewicht van 89 kilogram. De ander, met een lengte van 1,72 meter, 72 centimeter, had een lichaamsgewicht van 95 kilogram. Beiden besloten om het proces van normalisering van het lichaamsgewicht te starten. Een man na het nemen van antibiotica, was COVID, nam een hepatotoxisch antibioticum. De arts adviseerde profilactisch om de lever te verbeteren. Een vrouw in de menopauze, met een hoog gehalte. Gevraagd hoe het lichaam te verbeteren. De hypotentie, na angina, de staat van lethargie, gebrek aan kracht en energie ging niet langer dan zes maanden voorbij. Helaas hielp de ochtend koffie niet. Koffiemisbruik leidde tot hartproblemen en buikrampen. En er was geen kracht meer. Twee vrouwen na het eten. Hoe afvallen voor vrouwen die borstvoeding geven? Echt niet. Voltooide hoofdmissie. Voed een gezonde baby. Geef maximale voordelen en voedingsstoffen. Geef bescherming tegen infecties. Geef alles van waarde dat borstvoeding geeft. Inclusief, onschatbare tijd van communicatie met de baby. Tijdens het geven van borstvoeding zijn rigide diëten om af te vallen onmogelijk. Als het na het einde van de borstvoeding nodig is om af te vallen, maak dan de beste keuze. Wat is er met deze twee vrouwen gebeurd? Geen strikte diëten. Door twee sachetsultrabiomen en één sachet DTX-basics aan de voeding toe te voegen. Beiden konden afvallen. Hoe het was. S'ochtends voor de maaltijd een zakje DTX Basics. Smiddags 1 uur voor de lunch, een zakje ultrabiome. In plaats van avondeten, een zak ultrabiome. Wat is er nog meer toegevoegd? 2 tabletten van het supercomplex per dag. Superomera 3 capsule en lecithine capsule per dag. Ze dronken het allemaal in één keer op tijdens de lunch. Waarom zijn aanvullende producten nodig? Om voedingstekorten te corrigeren. Voor gerichte nutritionele ondersteuning van het zenuwstelsel om de stofwisseling te verbeteren. Voor een sneller herstel. Een vrouw had slaapstoornissen na de bevalling. Grootmoeders en echtgenoten hielpen zo goed mogelijk met de baby. Maar toch kreeg de vrouw niet genoeg slaap. Ze werd gevraagd om magnesium en valeriaan toe te voegen. Magnesium bij elke maaltijd 2 capsules. Valeriaan. 3 uur voor het slapen gaan drie vier capsules. Dus beide vrouwen ontvangen. Ultrabiome, 2 sachets per dag. DTX Basics, 1 sachet per dag. Supercomplex, 2 tabletten per dag. Superomera 3 en lecithine, 1 capsule per dag. Een vrouw dronk bovendien magnesium, 2 capsules bij elke maaltijd. Valeriaan, 3 uur voor het slapen gaan, 3-4 capsules. Wat zijn de voordelen van deze combinatie van NSP-producten? Zeer actieve leverondersteuning. Licholeritisch effect. Sorptie en dialyse in de dikke darm. Gunstige microflora planten. Uitstekende voorziening van het lichaam met zeer belangrijke voedingsstoffen. Gerichte dekking van tekorten aan voedingsstoffen. Valeriaan, kalmeert, helpt in slaap te vallen. Magnesium, compenseert de gebrekkige toestand. Magnesietekort manifesteert zich door een nerveuze toestand en slapeloosheid. Supercomplex NSP. Bron van 24 mineralen en vitaminen. De enorme voedingswaarde van het supercomplex wordt eenvoudig uitgelegd. De beste professionals creëren formules van producten van de hoogste kwaliteit. Goed geformuleerde productformule. Dit zijn, compatibiliteit van alle componenten, wederzijdse versterking van effecten, synergie, ideale absorptie, snelle dekking van tekorten, zeer rijke inhoud. Een speciale plaats wordt ingenomen door stoffen die overeten als gevolg van tekorten aan voedingsstoffen uitschakelen. Chroom, jodium, selenium, ijzer, koper. Het ontbreken van een sporenelement of vitamine, mineraal kan zich manifesteren door overmatige hunkering naar snoep. Kalorierijk om extra calorieën in te nemen. We eten vaak te veel vanwege een tekort aan voedingsstoffen. Er ontbreekt iets belangrijks. Het lichaam kan het niet verklaren. Maar het kan de zoekreactie aanzetten, wat anders te eten? Een poging om het gebrek aan kwaliteit en kwantiteit goed te maken. Te veel eten als een manier om het gebrek aan slaap en rust tegen te gaan. Onvermogen om grote hoeveelheden voedsel te eten dat ontgift. Apels, kool, bonen. Linsen worden niet aanbevolen voor borstvoeding vanwege het risico op problemen met de buik van de baby. Voor moeders die borstvoeding geven is dit een zeer relevante lijst met oorzaken van obesitas. Geef het lichaam alles wat het nodig heeft. Versterk het zenuwstelsel. Lecithine, omega-3, magnesium, supercomplex. Voor deze doeleinden zijn ze gekozen. Wat er is gebeurd? Veel dingen. In de eerste maand kreeg de vrouw die moeite had met slapen eindelijk haar slaap. De slaap werd weer normaal. Beide vrouwen merkten dat ze het verlangen om veel te eten kwijt waren. En dat verlangen was er zeker. Verhuizen werd makkelijker. Benen zijn lichter geworden. De rug heeft geen last, deed vaak pijn, vooral aan het eind van de dag. De afname in lichaamsgewicht was voor beiden in de eerste maand 3,5 kilogram en 2,5 kilogram. Die eten werden niet gevolgd. De ontvangst van NSP-producten wordt met veel verlangen voortgezet. Alles lukt. Man na COVID. Werd behandeld. Sterker nog. Zijn leven is gered. Er werden verschillende kuren met een hepatotoxisch antibioticum gebruikt. Volgens bloedonderzoek komt de situatie heel dicht bij de diagnose van toxische hepatitis. Dieet, geen giftige lading, verbod op alcohol, roken en vastfood. Dit zijn de aanbevelingen van de arts. Maar dat is niet alles. Het is ook wenselijk om iets toe te voegen dat de lever ondersteunt. Dit is iets, twee NSP-producten, en daarnaast legitine en super omega-3. Na een maand deze producten te hebben ingenomen, was er een herhaling van bloedonderzoek. De lever is gezond. Echografie van de lever, ziet er gezond uit. Er zijn geen tekenen van toxische leverschade. De persoon wil doorgaan met het nemen van NSP-producten en iets anders proberen. Een vrouw in de menopauze met een hoog cholesterolgehalte. Gevraagd hoe het lichaam te verbeteren. Ik heb maar twee producten gebruikt. Eén met constipatie was opgelost. Er was eetlust. Ik begon meer kracht en energie te voelen. Ik begon met dagelijkse wandelingen van een uur s morgens en n-avonds. Het vetgehalte in het bloed werd weer normaal. Hij wil NSP-producten blijven gebruiken, hij is erg geïnteresseerd in altijd flexproducten en calcium met vitamine D. Een tiener met hypotentie, na een kill, de staat van lethargie, gebrek aan kracht en energie ging meer dan zes maanden niet door. Helaas hielp de ochtend koffie niet. Koffiemisbruik leidde tot hartproblemen en buikrampen. De kracht is niet meer. Binnen een maand nam ik twee basisproducten. Evenals super omega 3, magnesium, lecithine en supercomplex. Na een maand opname, er zijn krachten, er is energie, er is geen behoefte aan koffie. De gezondheid is verbeterd, de inname van NSP-producten gaat door. NSP maakt geweldige producten voor uw gezondheid. Profiteer optimaal van de NSP.